Ja, Nog we spelen. Nee, we gaan nou naar bed. Nee. Dat is rood. Dat is rood. Dat is rood. is het rood. Dat is het rood. Dat is rood. Dat is rood. Dat rood. Dat je ziet Dat is oh. We ja, hebben het als zonde pijtjes. Hé, hey, maar Brian, de camera. Ah, ja? Ga je niet meer filmen? Ja. ja. ja. Zo goed. Kijk, ik heb deze door aan. Jij even, maar deze ja. ja, ik heb deze al zo aan. Deze, ik heb deze... Wil je nee, niet je pyjama aan? Nee. Nee? Is het is een beetje vies. Oh. Ja, is er zit heel wat anders aan. Wat dan? Is het is een beetje deze aan. Oh. is toch geen pyjama? Nee, ja, deze is een vies. Wat staat er nog meer in? Vraagt Piet. Dat Lies heel lief is, zegt Sint. Ik dus wil graag een boot. Een boot met een vlag. En Lies is ook dom op snoep. Kijk Piet, dit is voor Pim. Sinterklaas laat Piet een rat zien. Een rat voor Pim. Die pak ik niet in, zegt Sinterklaas. Want de rat loopt echt niet weg. Sinterklaas stopt de rat in zijn, in zijn jas. Zij snuit, steekt uit de zak. Kom, zegt Piet tegen Sinterklaas. Zoek jij met mij het grote boek? Piet ziet een bal in de kast. En ook een beer. Hij ziet het boek, niet het boek van Sinterklaas, maar wel. Piet redt de kom en de vis, maar de vaas die is stuk. En daar ligt Sinterklaas. En wat ligt daar nog meer? Wat ligt daar? Een spook. Nou, wat gaan we dan zingen? Zingen. Ja, gaan we maar zingen. Ik ga slapen. Ik ben moe. Sluit mij bij, je bij je de, de oogjes je toe. Hier houdt je ook deze, deze. nacht. Oh, voor de ramen, de ramen, de ramen, de ramen, de ramen, de gezond. Nee, ramen, de ramen, de ramen, de de, de <s Hitler's intelligence> <lacht> <kussEN>